Alle mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Alice en Moor en vandaag ga ik op pad met de ambulance T5. Gemaakt op beunen, is eigenlijk een oud ding maar ja, ik vond hem wel leuk om weer eens te gebruiken dus dat ga ik nu doen. Uh, er zitten wat uh, dingen aan waarvan je denkt van ja, what the fuck is dit? Uh, zoals het raam, de schermpjes, die zijn geheel. Ja, die zijn wel toen een keer gemaakt maar dat is nooit, uh, nooit echt goed uh, of niet goed geïnstalleerd door mij. Uh, in ieder geval de 23 Limburg-Noord, we gaan melding A2, die zullen we aannemen. Het is regenachtig buiten, in ieder geval bovenop is vooral geskind, maar ja, blauw ziet er toch wel vet uit, er zit ook alleen blauw op, ik vind blauw wel mooi. We gaan nu in ieder geval naar de eerste melding A2. die horen er ook bij dus die krijgen we ook gewoon en nemen we ook gewoon aan maar nou, wel gebruik van onze vrijstellingen dit is mijn busbaan noem ik hem altijd maar ging best hard. Uh. Ja. En dan was geloof ik uh, iemand met koorts en met um, uh, moest overgeven en zo. Zo, te plaatsen. Hallo Jawel, yes, ik zag je wel, maar ik weet niet waarom je naar me toe liep Goed, goeiedag mevrouw Mijn Wim van de Ambulance Dienst, wat is er aan de hand? Even kijken hoor maar ja, we de voorgeschiedenis weten wat hier allemaal los is, want in principe ziet alles er wel goed uit hoor, de hartslag was goed geloof ik. Even kijken, hij heeft vooral nu, uh... ja oké, okay. penicilline allergisch. Ze dus is bekend met AIDS en is uh, in de midden hier op straat uh, nokje gegaan dus. De medicatie geven en dan gaan we er eens, uh, uh, we hebben een medicatie gegeven en dan gaan we eens, uh, naar het ziekenhuis brengen, naar de SEA hier op de hoek het hoeft allemaal niet spannend te zijn hè? Oké, okay, ik wist niet dat die deur open kon. Dat was wel vet. En A2 dus ook naar het ziekenhuis. Je zal niet heel vaak zien dat een ambulance A2 gaat en A1 vertrekt. Je ziet wel heel vaak dat een ambulance A1 gaat en A2 vertrekt. Dus uh, man, ja, nu gaan we gewoon A1. Kut, daar is mijn deur. Ik wil hem net fixen om hem dicht te maken. Wow. Sorry patiënt achterin. Uh, we gaan dus nu gewoon A2 terug. Uh, geen reden tot A1 natuurlijk. camera Oenas afgeleverd en retour naar de post en die lag ook alweer. Zo. Maak even langzaam wel, krijg je een A1 melding, overdosis. Oei die is wel ver. Oké, okay, A eentje. Ik denk dat de regen best wel veel uh, geluid op zich neemt, wat ik zo hoor, want ik hoor zelfs schrijnen nauwelijks. Kom op nou, wat is het nou voor een fucking bullshit dat ze daar gaan stoppen? Wie doet dat nou in heel Nederland? Helemaal niemand. In de hele wereld. Ja, best wel iemand vast. Maar snel ga je niet opeens stilstaan staan er een ambulance achter je rijdt. Dat doet wel niemand. Wie het wel doet die heeft al mijn channel niet gekeken of die heeft gewoon een rijbuis. Ik stelte die sereen uit, maar ging wel aan. Oh. Oh. Dit is toch lekker scheuren hier. Hè? We gaan eens kijken, overdosisje van drugs meende ik. Oké, okay, redelijk instabiel wel qua leven, om het maar zo te noemen. Uh, dus weet of iemand of mevrouw ergens allergisch ver is dat we medicatie gaan toedienen alleen voor het eten <coughs> ik heb een depressie dus mogelijk dat die antidepressiva slikt en dan zullen we weer wat medicatie geven hè? om uh, al de eerste overdoses tegen te gaan en dan gaan we de ambulance leggen doei en dan gaan we nu wel A1 richting ziekenhuis, want meer op straat, ja tuurlijk, ik ga niet meer doen hè, maar meer op straat, je kunt altijd meer in een ziekenhuis dan op straat. En vandaar dat we zeggen van, uh, we... oké, okay. nu maand hebben we wel gewoon naar het ziekenhuis gaan, maar er is een eirotje gekomen. Laten nou, we nu gewoon naar het ziekenhuis gaan, we hebben medicatie gegeven en de rest maaguitpompen ofzo, als er bijvoorbeeld honderden pillen zijn ingeslikt, Maagleeg pompen, dat kan allemaal beter in het ziekenhuis worden gedaan. Kan ook alleen in het ziekenhuis. naar het, uh... oh dat was een konijn, oh, dit is wel fel hoor, lekker hoor, Oeh, dat is heel fel, ik zie niks, <laughs> kunnen jullie iets zien, ah super fel, Ik komt niks, nee, lekker hoor, hoe meer blauwe lampjes, hoe beter natuurlijk, hè? maar dit is wel overdreven hoor, Ja, die zag ik wel. Uitzoomen en dan zien we nog wat. Dat nog gewoon uit, maar nu doet het nog gewoon, Zo te zien, dus uh, oh, ik kan natuurlijk ook weer een partner pakken, ben ik vergeten. Ik neem aan dat alles het nog doet, dat misschien één knop of zo het niet doet en dat we daar dadelijk wel achter komen, maar van nu gaan we weer tour naar de post en die staat wederom of is nog steeds gewoon hier terug op de post. Inmiddels een partner erbij. Even nog voor die laatste meldingjes uh, samen te doen. Uh, we zijn nog ingemeld. Hè? Ja, of nog steeds ingemeld. Dus, uh, kijken wat het ons nog gaat brengen, hè, collega. Ik hoop dat je wel instopt, anders gaan we ons nog alleen verder. Auto-ongeval. Heer een error. Ik weet niet bij welke melding nou, die precies uh, ver. Ik kan die had u wel gezien. Die kwam echt hard aan. Niemand heeft dit gezien. En linkerbaan. Zullen we dan weer ergens gaan draaien, zie ik. Liever niet midden op de snelweg. Aan een ander geschikt plekjes zoeken om te draaien. Het zou hier links moeten zijn, of we zijn er alweer voorbij. Ik kon even niet kijken. Ik ga hier niet draaien, dat vind ik onveilig. We draaien hier bij de stoplichten. Oh dat ligt, dat is niemand of wat. Ja, daarom krijgen we die error ook steeds. zou geen object of zoiets, ja ik heb geen zin om het dit te lezen. De melding is in ieder geval niet ingespant, dus laten we hem uh, uh, lozen en dan even een nieuwe melding pakken. Zo'n aangereden bij, door een auto gaan we dan meteen heen. En we zullen eens kijken of die dan wel uh, inspant. En zo wel of zo niet, dan uh, weten we dat ook weer. een lange weg rechtdoor. Ik ben benieuwd of we hier een beetje kunnen gassen. Hier ons eerste obstakel want die bus gaat niet aan de kant. Ik zie niet of we langs kunnen, hij gaat wel naar de kant, maar niet voor mij. Dat scheelt ook niet veel. Dat mag allemaal, blijkbaar. Een beetje tegengesteld rijden. Tot beide... Ja, ik word zo gek van het verkeer hè? Ik wil dat hij tot beide kanten aan. Tot tegengesteld en op mijn kant. Aan de kant gaat voor me. Maar met gevolg dat ze mijn richting opschuiven. Die tegenleggers. Ze moeten dus juist uitwijken. Maar ze komen om af of wat. Dat is heel wel logisch hè, die gekkies. lijkt het wel te zijn gespannen. ligt er ook iemand? ja zeker collega ga maar even beginnen met de wolf ja ik hoef het je niet te zeggen nee, je bent uh... Het zelf verpleegkundige, dus ik hoef je niet te zeggen wat je moet doen. Leggen doe je ding. Hey Can we get ja, kon hier de am weer. Zo, terug op de post. Andere ambus zijn inmiddels ook al weg. Ik ben mijn collega weer verloren, want die had uh, daar geen zin in om in te stappen bij de vorige melding. De laatste melding die we hebben gehad. Hij crashde ook weer net toen ik uh, bij het ziekenhuis kwam, dus dat was extra zuur. In ieder geval, ik jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ik hoop dat jullie ondanks dat er veel mening over zijn, toch wel een gave ambu vonden. Ik wil jullie graag voor een paar dagen bij een nieuwe video zoals altijd. Ik zou zeggen tot dan en uh, doei!